De kennis binnen uw organisatie is vaak slecht zichtbaar en vindbaar voor de buitenwereld. Een oplossing is om deze kennis te delen via sociale media. Er is keuze uit een groot aantal sociale platformen en netwerken. Gebruik bijvoorbeeld LinkedIn voor het delen van kennis en expertise. Of laat op YouTube zien welke kunde in huis is. Alleen bent u niet de enige die dat doet, dus uw content valt helemaal niet op. En doordat daar overal wat staat, laat u uw netwerk continu achter uw uploads aan rennen. Waardoor u zelf en uw volgers door de bomen het post niet meer zien. Swipe biedt hier de oplossing. Met Swipe wordt kennisdelen gemakkelijk en eenvoudig. Swipe staat voor kennisdaten, oftewel het vinden van gelijkgestemden om te komen tot nieuwe opdrachten, inzichten en oplossingen. U wordt de dirigent van uw eigen interactief kennismagazine. En dankzij de koppeling met sociale media blijven uw volgers op de hoogte van uw kennisverhaal. Zo vergroot Swipe uw online zichtbaarheid en vindbaarheid.